Hallo, ik ben Raccoon Martens van België en uh, ik gebruik Esperanto dagelijks om in contact te zijn met andere culturen, intercultural exchange, uh, diplomatische ervaringen op te doen. Uh, het is ongelooflijk. Als ik iets uh, wil doen, een nieuw project wil lanceren, dan heb ik direct contact in alle continenten van de wereld. Uh, ook vrienden overal in de wereld Dat is een ongelooflijke ervaring. Uh, Esperanto verbreedt mijn visie en op een neutrale wijze helpt het me om intercultureel contact te bevorderen.